maandenlang was ik uren per week bezig met hoe, hoe mooi ziet mijn blog eruit en hoe wordt mijn blog het beste gevonden en hoe bereik ik de mensen die ik wil bereiken, de mensen die ik wil helpen met mijn product. Want ja, ik ben in de netwerkmarketing gestapt omdat ik mensen wil helpen, maar ik wil er natuurlijk ook geld mee verdienen. Dus hoe bereik ik die mensen en hoe vinden deze mensen mij? Het heeft me uren en maanden gekost en het leverde eigenlijk helemaal niks op. En zo zat ik laatst met een collega een vriendin te praten en zij was eigenlijk wekelijks uren bezig met het bestuderen van het product. Althans de producten, wat doen de producten en wat zijn de eigenschappen van de producten en welk product gebruik je nou precies waarvoor. En ook zij klaagde net zo hard als ik van, maar ik heb eigenlijk helemaal niemand om het aan te vertellen. Ik, ik leer helemaal geen nieuwe mensen kennen, hoe kan ik nou toch... Netwerk marketing die ik doe onder de man brengen. Hoe werkt het dan? Wat doen we verkeerd? En het antwoord kwam door mijn upline. Zoals gewoonlijk, zoals ik al ooit in aflevering 1 zei, luister naar je upline. Maar dat deed ik natuurlijk niet. En upline zei dit. Heb je al je bezighouden consequent met IPA's? Oftewel IPA, ook wel genoemd, inkomen producerende activiteiten nou ik kon alleen maar verbaasd kijken want ik had er nog nooit van gehoord althans ik had er wel eens een keer wat van gehoord en ik had eens een keer een lijst voorbij zien komen maar eigenwijs als ik was dacht ik dat ik dat allemaal niet nodig zou hebben want ik zou het allemaal wel gaan doen met mijn blog maar is dit een herkenbaar verhaal voor jou en ben je ook heel erg gefocust op allerlei activiteiten maar gebeurt er verder helemaal niks in je business, heb je geen leads, heb je geen gesprekken met mensen, doe je geen mensen inschrijven, dan doe je iets mis, iets fout, net als wat ik deed. Dus blijf dan vooral even kijken. Hi, mijn naam is Mariska van Heel. En ik help netwerkmarketeers op weg in hun business en op social media, terwijl ze hun droomleven ontwerpen. En vandaag in deze training ga ik dieper in op waarom je eigenlijk wekelijks en het liefst dagelijks bezig moet zijn met maar vier belangrijke activiteiten. En deze activiteiten worden ook wel inkomen, inkomens producerende activiteit genoemd, in het kort EPA's. En zo zal ik ze verder deze training ook noemen. Welke vier IPA's zijn er en die eigenlijk belangrijk zijn en die ervoor zorgen dat ook wanneer je een netwerk marketing business begint, bijvoorbeeld naast een fulltime baan, dat je toch een succes kunt maken van je bedrijf. Nou, de eerste vier, dat was de vier die ik heb gevonden en die ook werken bij mij in ieder geval, dat zijn de volgende. De eerste is natuurlijk leden aanbrengen, maar hoe breng je leden aan dan moet je toch eerst in contact komen met mensen dus contact leggen met prospects heel belangrijk leads genereren wordt dat ook genoemd dat is dus een van de taken waar je je consequent mee bezig moet, haar, bezig moet houden volgende is de ik kijk af en toe eventjes naar beneden omdat ik op een speedbriefje kijk zodat ik het jullie goed kan vertellen is informeer en eh, Mensen informeren, maar ook zeg maar, eh, educatie geven over het product wat je aanbiedt, zodat mensen weten wat het is wat je aanbiedt en wat het met name voor hen betekent. Het gaat hier niet om feiten, het gaat hier om ze uit te leggen wat er voor hen in zit. Wat gebeurt er, wanneer, hè, wat verandert in hun leven als ze dit product gaan gebruiken? Daar moet je je in verdiepen, maar je moet ook de mensen dit uitleggen en vertellen. En dat kan op een heleboel verschillende manieren, maar daar komen we later nog op. Vervolgens ga je ook de mensen helpen met bijvoorbeeld het bestellen of bijvoorbeeld de automatische bestellingen die maandelijks de deur uitgaan als daar dingen misgaan. Dus een stukje begeleiding van de mensen. En dan de laatste inkomensproducerende activiteit die op mijn lijstje in ieder geval staat is de business opportunity delen met... De mensen om je heen. En natuurlijk zeker weten met je members en je business community begeleiden. Dus dat zijn de mensen die samen in jouw downline zitten die jij gaat begeleiden. Dus die althans die je moet begeleiden eigenlijk. Dit zijn vier belangrijke IPA's uh, die je bij voorkeur dagelijks moet doen. Maar hoe. Ziet dat eruit en hoe kun je dit nou toepassen, ook als je bijvoorbeeld een hele drukke fulltime baan hebt? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Maar voordat we daarmee verder gaan, heb ik eigenlijk een uitdaging voor je. En die uitdaging is om een maand lang met mij samen iedere dag een IPA te doen. En dan beloof ik je aan het eind van die 30 maanden, zul je, 30 maanden, sorry, 30 dagen, zul je zien... Dat alles anders eruit zal zien. Je zal zien dat je connectie hebt met mensen, dat er mensen geïnteresseerd zijn geraakt in wat je te bieden hebt, in business of product, dat maakt niet uit. Als je deze stappen doet, iedere dag consequent zul je een verschil gaan merken in je business en je zult merken dat het ja, je meer op gaat leveren, uiteindelijk ook financieel. Want laten we heel eerlijk zijn. We beginnen niet in de netwerk marketing business op te bouwen omdat we dat allemaal zo leuk vinden. En zeker niet omdat eh, als we dat doen naast een hele drukke baan. Nee, we willen hier financiële vrijheid mee bewerkstelligen. En op welk niveau dat is, hè, of, dat, of je miljoenen ermee wil verdienen of dat je duizend euro ermee verdient. dat maakt verder niet uit. Maar het is, ergens zijn we begonnen omdat we een stukje meer financiële vrijheid in ons leven willen ervaren. Maar willen we dat, dan zullen we er dus consequent iets voor moeten doen en met deze acties beloof ik je dat je zeker met de 30 daagse challenge zal merken dat dit makkelijker zal gaan als zoals je al inmiddels van mij gewend bent kun je onder de video in het artikel op www.bespokebyu.nl forward slash download via kun je de epa challenge downloaden en met mij meedoen gebruik de hashtag bby uh, epa zodat ik uh, jullie kan uh, aanmoedigen en ondersteunen op instagram en, en op facebook natuurlijk wanneer je je uh, ja, activiteit op afgerond van die dag plaats een leuke foto met wat je gedaan hebt en zet het dus bij hashtag bby challenge epa en dan ...ga ik jullie extra aanmoedigen en natuurlijk uh, ga ik natuurlijk ook laten zien wat ik zelf heb gedaan. Want ja, weet je, dat is wel zo eerlijk lijkt mij. Oké, okay. door. Want ik zou uit gaan leggen hoe je ook met een drukke baan deze IPA's consequent kan toepassen. Buiten even de challenge om. En trouwens, mocht je dit interessant vinden, maar denk je dat er ook misschien teamleden zijn die dit interessant vinden... Vergeet dan niet ze te attenderen op het YouTube kanaal en ze te laten aanmelden, zodat ze ook geen enkele training meer missen. En jij natuurlijk ook aanmelden, want anders vergeet, mis jij de training en dat zou natuurlijk zonde zijn. Oké, okay. de challenge is om iedere dag iets te doen met een inkomensproducerende activiteit. En wat zijn die? Dat ga ik nu vertellen. Allereerst, besluit je voor de week wat je per dag te besteden hebt aan je business. En dat kan dus variëren van 30 minuten tot en met 90 minuten of nog veel langer. Maar 30 minuten minimaal is toch iets wat je ja, op zijn minste in moet steken. Wil je uiteindelijk resultaat gaan behalen in deze business business. En ja, dat kan tijdens je lunchpauze bijvoorbeeld zijn. Of misschien kun je een stukje werken wanneer je langdurig in de auto moet zitten. Kun je onderweg mensen bellen. Uh, weet je, er, zijn altijd wel even, er is altijd een half uur te vinden op een dag waarmee jij je financiële onafhankelijkheid kunt vergroten. Dus kies voor jezelf per dag en plan het wel een week vooruit wat je aan tijd wilt besteden. En dat tijdsbestek... Dat deel je op in drie vakken. En daar ga je de volgende drie dingen mee doen. En dat is, ik ga weer even spieken. De eerste deel ga je contact maken met nieuwe prospects. En je gaat nieuwe prospects informeren. En waaruit kan dat dan bestaan? Ik zal even een lijstje opnoemen. Het kan gewoon even connecten zijn met Oude vrienden, dus even bijkletsen, hoe gaat het met je, waar, waar, waar, hoe, waar zit je in je leven? Bijvoorbeeld iemand die al een hele poos niet meer hebt gezien, ga je natuurlijk niet gelijk overrompelen met van alles nog wat Nee, Daar ga je gewoon mee, kletsen, hoe is het met je? Wellicht hoor je iets waar je later wat mee kunt doen, maar de eerste instantie is connect. Maak connectie met die persoon. Dat kan via telefoon, dat kan via WhatsApp, via Messenger, dat kan door een, een, een, een, te reageren op een Facebook bericht, wat ze geplaatst hebben, waar, bijvoorbeeld iets, waar ze iets delen over hun leven. Zorg er dan voor dat het een attente, waardevolle reactie is en niet zo van, hé, hey, leuk je te zien. Nee, zorg dat, je, ja, dat men het opvalt dat je reageert. Een volgende kan bijvoorbeeld zijn wanneer je kinderen hebt. Organiseer een leuke speeldate met, uh, voor de kinderen, maar dat de moeder uitgenodigd wordt natuurlijk. Dat hij gewoon gezellig een kopje koffie of een kopje thee erbij komt drinken. En dat geeft je ook weer een gelegenheid om te connecten. Je kan afspreken bijvoorbeeld met iemand om over een product of dienst te praten. Dat is een, een, een manier om de, deze tijd uh, te gebruiken. Uh, je kan reageren op berichtjes van de Mensen waar je de dag ervoor of de dagen ervoor mee geconnect hebt. Uh, je kan even reageren op uh, als mensen bij jou op je social media hebben gereageerd. Uh, denk aan het delen van producten met je vrienden op social media door uh, een nieuwsgierige post bijvoorbeeld uh, te plaatsen. Waardoor de nieuwsgierigheid getriggerd wordt. Uh, je doet follow-up in het eerste gedeelte van de tijd die je beschikbaar hebt en of je stuurt bedankjes en of waardeer ik waardeer je kaartjes of verjaardagskaartjes bijvoorbeeld. Dus dat zijn een aantal dingen die je ook terug zult vinden in de IPA challenge. Dus als je het niet opgeschreven hebt, geen probleem. Ga de challenge downloaden onder deze video op ww.bespokebyou.nl forward slash download 4. Dan kom je automatisch op deze uh, pagina terecht en dan kun je een challenge downloaden. En dan heb je in ieder geval al deze gegevens ook bij de hand. Uh, de tweede gedeelte van de derde, is dus hè, van de drie derders die je gaat doen, is contact maken en uh, je members informeren. Dus het is ook de bedoeling dat als mensen al members zijn, dat je daar ook nog contact mee onderhoudt. Dat je daar follow-up bij doet. Hoe bevalt het product? Uh, hebben ze nog vragen? Is er nog iets wat ze willen weten? Hebben ze nog ergens hulp bij nodig? Maar ook gewoon hoe gaat het met ze? Neem even contact met ze op. Laat even weten dat je aan ze denkt. Daarnaast kun je bijvoorbeeld denken aan een persoonlijk berichtje sturen uh, voor als er iets speciaals is in de familie of waar ze over gedeeld hebben op social media, reageer dan niet per se op social media, maar even via een privéberichtje. Dat wordt altijd hooglijks gewaardeerd. En ook weer hier stuur bedankjes en ik waardeer je kaartjes. Dat vinden mensen altijd heel erg leuk. Heb je bijvoorbeeld een nieuwsbrief op papier, vinden mensen ook altijd heel erg leuk. Kan je bijvoorbeeld maandelijks doen. Dat is een van de dingen die je dus in deze tijd kunt vullen. En dan de laatste, derde deel: dat is connectie maken met je upline en je downline. Dus de mensen die eigenlijk in jouw community zitten. En je kan ze vragen: joh, uh, is er nog iets waar ik je mee kan helpen? Is er nog iets waar je hulp überhaupt bij nodig hebt? Of iets wat je niet snapt? Uh, je kan natuurlijk ook strategieën nog bespreken met deze mensen. Misschien wil je bijvoorbeeld een bepaalde rank halen. Zorg voor een ja, gesprek met je downliners die je daarbij kunnen helpen. En wellicht kunnen jullie elkaar helpen om een rank naar boven te gaan bijvoorbeeld. En ook weer hier uh, kun je weer leuke kaartjes sturen. Bijvoorbeeld als iemand een rank heeft gehaald. Feliciteren met die rank. Of iemand heeft iets. Leuks gedaan of iets bijzonders gedaan. Of heeft je met iets geholpen, stuur dan ook een bedankkaartje. Of een, in ieder geval een virtueel bedankkaartje. Maar papier is ook altijd erg leuk om te krijgen. En nou vergeet ik nog bijna een van de belangrijkste. Dit is ook de tijd om je coaching momenten met je downliners, met je teamliner, teamlijn, teammembers in te plannen. Dus. Als je al 30 minuten hebt, dan doe je dus alles 10 minuten. En zet ook echt een wekker hiervoor. Want het is echt niet de bedoeling dat je het veel langer gaat doen als je die tijd ook gewoon niet hebt. Uh, dit is gewoon even heel erg goed focussen. Heb je daar hulp bij nodig? Ik snuif even altijd lekker even aan de pepermuntolie. Doe ik even een druppel in mijn hand. Even goed inhaleren om even die focus vast te houden. Uh, mijn eigen.. De een derde zien er ongeveer uit uh, als volgt. Ik doe minimaal een uur per dag inplannen hiervoor. Omdat ik gewoon uh, hard wil groeien. Dus hoe meer tijd je ook besteedt, hoe harder je kunt groeien. Hè? Dus dat is een beetje hoe het werkt. Want hoe meer tijd je besteedt aan inkomensproducerende activiteiten, hoe sneller je inkomen en je rank zult groeien. Zo is het nou eenmaal gewoon zoals de wet van gemiddelde werkt. Dat is eenmaal wat het is. Dus.. Um, nou ben ik alleen even afgeleid door mezelf. <laughs> um, wat waar, ik wilde nog even wat kwijt. En, oh ja, hoe mijn uur eruit ziet. Ik begin ochtends. Als eerste natuurlijk met mijn ochtendroutine. Maar daar kom ik nog een keer op terug. Ik begin ochtends een uur lang. Ik zet een wekker. En dan begin ik eerst met vijf mensen waar ik connectie mee wil maken. Nieuwe mensen zijn dat. Die heb ik gevonden via bijvoorbeeld social media: op Facebook, via Instagram. Uh, die hebben gereageerd op een, uh, uh, ja, op een post. Uh, of het zijn mensen die bijvoorbeeld in een challenge bij mij hebben meegedaan. Of die hebben op een, uh, zijn via een event binnengekomen. Er zijn allerlei mogelijkheden natuurlijk te verzinnen. Misschien werk jij met Zooms. Of misschien werkt jouw business met netwerkmeetings. Waar men uh, prospects naartoe kan brengen. Al deze nieuwe mensen die verzamel ik dus op de lijst. Hè, waar we het vorige week uitgebreid over gehad hebben. En dan ga ik dus van die lijst vijf mensen kiezen die ik benader en dat is vaak gewoon even een messenger berichtje of een, een gesproken messenger berichtje, vaak wat persoonlijker en dan vraag ik gewoon even hoe gaat het met ze? En ik, eh, vaak kijk ik ook eventjes op hun tijdlijn om te zien of er een bepaald connect gemaakt kan worden. Ik had laatst bijvoorbeeld iemand die had een foto geplaatst van hele leuke uh, uh, beertjes. En toen had ik echt zoiets van, oh die zijn echt zo schattig en ik heb nog een verjaardag binnenkort. Joh waar hebben die gekocht? Dus zo heb ik het ingeleid. En uh, dat zijn dan de vijf mensen die ik voor die dag heb benaderd. Dan check ik de mensen die gereageerd hebben. Dat heb ik de dag ervoor ook al s'avonds gedaan natuurlijk maar dat doe ik dan ochtends weer opnieuw als er reacties zijn dan reageer ik daar verder op en als er geen reacties zijn wat ook heus wel eens een keer gebeurt mensen reageren niet altijd binnen een dag dan ga ik een social media post maken en dat zijn er vaak twee één voor instagram en eentje voor facebook en daar zorg ik altijd voor een bepaald onderwerp dat is ja ieder naar keus ik zal daar als jullie daar interesse in hebben zeker nog een keer een training voor geven uh, maar dan heb ik een aantal uh, ja, onderwerpen waar ik per week uit kies. Daar schrijf ik mijn verhaal bij, of wat ik kwijt wil op dat moment. En dan post ik, of ik plan het eigenlijk standaard in op Facebook, plan ik het van tevoren in. En op Instagram doe ik dat ook. En dan is mijn uur alweer voorbij. En dan zet ik s'avonds nog één keer mijn wekker om een uur of half vijf. Om even te kijken of er nog mensen gereageerd hebben. En dan heb ik ook weer even een half uurtje interactie met de mensen. Ik kies ervoor om dat op bewust op bepaalde tijdsblokken te doen. Uh, ben jij druk aan het werk en heb je daar helemaal geen tijd voor. Dan kan het wellicht juist voor jou handig zijn. Om wanneer je staat te wachten om je kind op te halen van school. Bij het schoolhek uh, even te kijken of er reacties zijn. Waar je even interactie mee kunt hebben. Of dat je het staat even bekijkt Terwijl je in de rij staat bij de kassa bijvoorbeeld. Er zijn altijd wel momenten te vinden. En zeker momenten in de auto. Wanneer je comfortabel bent om in de auto te bellen met mensen. Dan is dat uitgelezen moment om even kort mensen te bellen. Van joh, hoe is het met je? Kunnen we een keer afspreken voor een kop koffie? Even weer connecten met elkaar. Dus dit zijn eigenlijk de enige activiteiten die je hoeft te doen om mensen uiteindelijk... ...geïnteresseerd te krijgen in je business en in je producten. En nee, er zullen een heleboel mensen zijn die niet geïnteresseerd zijn. En daar gaan we het in een andere training zeker nog over hebben. Want daar is uh, ja, de wet van gemiddelden speelt daar ook een rol. Maar dat is weer een ander onderwerp. En daar ga ik vandaag niet op in. Oké, okay, morgen ben ik er weer met een Facebook live. Op Facebook natuurlijk, half vijf. En laat even, als je vragen hebt... Deze achter hieronder op de uh, pagina of onder de video, uh, sorry, onder de aankondiging op Facebook. Ik doe altijd een dag van tevoren de live aankondigen. Uh, daar kun je ook de, van de gelegenheid gebruik maken om de uh, vraag te stellen, zodat ik die kan behandelen. Natuurlijk, als je live aanwezig bent en je hebt vragen, behandel ik ze op dat moment. Dat is nou juist het leukste. Ik hoop daarom ook dat je komt kijken. Want de interactie is juist waar ik het voor doe. Speciaal voor jou, zodat je gelijk een antwoord kunt krijgen en niet hoeft te wachten. Dat is wat ik uh, graag wil bieden. Nog één vraag heb ik. En dat is, doe jij mee met de challenge? Zo ja, laat het in ieder geval weten in de reacties. Dan kan ik sowieso contact ook met je opnemen om te vragen hoe het uh, ...ongeveer over twee weken te vragen hoe het met de challenge gaat. Want daar ben ik natuurlijk heel erg nieuwsgierig naar. Je kan dus de uh, challenge downloaden. Dat zijn dus 30 dagen lang EPA's die je kunt volgen... ...zodat je in ieder geval meer prospects krijgt, meer connectie krijgt... ...en daardoor je netwerk vergroot en dus ook je uh, inkomen kunt vergroten. En gebruik de hashtag BBYChallengeEPA... En dan zie ik je op Facebook of op Instagram en Twitter kan natuurlijk ook als je daar zit. En dan ga ik jullie aanmoedigen. Mocht je dit interessant vinden en waardevol vinden, dan vind ik het hartstikke leuk als je dit wilt delen natuurlijk met je mensen van je team. Of met mensen of vriendinnen die je kent die hiermee geholpen zijn. En dan zie ik je volgende week weer terug met een nieuw onderwerp en natuurlijk weer een nieuwe freebie. Tot volgende week. Doei!